Oké, okay. we zonder zoals we allemaal weten: schelden is een kunst. Come on. En je muren beschilderen al helemaal ja dat is wellicht zo. Personne ne veut de traces, de taches ou de gouttes dans sa maison. Mais met welke muurverf zorg je dat je huis geen zelfgemaakte Jackson Pollock accoorte Tisters, strop die mouwen maar op. On va peindre. Aujourd'hui, on a essayé la, la peinture murale. Om te zien welke het meest. Dus we hadden een tableau met noere letters. We wilden eerst een spraak. En alleen de letters te schilderen die er dus niet hoorden bij die zin, zodanig die zin eruit kwam. Maar onze vriend Simon, die wilde we spelletjes spelen en die heeft dan bij mij de letters komen verfen. Hé! Tiet! Tiet! Hallo, Niet doen! <laughs> dus hebben we uiteindelijk de challenge helemaal naar onze hand gezet. We hebben alles geschilderd. Dus eerst helemaal de grondverf erop gezet. En vier uur later teruggekomen. No teasing, hè, gij? Nee, nee, pas cette fois. Ah. En ensuite, on est revenu avec Chris. On a eu deux minutes pour remettre une deuxième couche. En voir lequel des deux tableaux était le plus blanc. We on voyait le moins les lettres noires. Alors, tu vois le bout? Het dekt niet, hè. Ja. Bij mij kwam het er nog door. <laughs> bij je minder. Maar ik moet er wel bij zeggen dat hij uh, een dikke verf heeft gebruikt, mm. Dikke, hè. Goed dik, hè. Het is pas mal. Ja, maar dat van jou is beter, hè. Oh ja, ja. Het is pas graaf Chris. <laughs> dat is <va, allez. laughs> Vind jij dat sommige verf beter dekt dan andere verf? Ah oui, le, le, le mien était plus, plus couvert que le tien. C'est vrai. Je pense qu'il a besoin de plus de lage, hein? Oui. Mmh. La prochaine fois, Chris. Oui. Ja. oui. Euh. <rire> We moesten testen welke muurverf het mooiste schilderde. En daarvoor had ik een soort van geometrische figuur gekregen. Die moest ik uitleggen aan Felice. En Felice die ging die um, schilderen. En het was de bedoeling om het één, zo goed mogelijk na te schilderen. En twee, om dan te kijken welke verf het beste pakte. On a commencé à faire une première couche avec le primer. C'est fini. C'est fini. Et là c'est au clair. Yeah, Oh my God. Ensuite on a attendu qu'il sèche. Le mien a pris un petit peu plus de temps que celui de Phyllis pour sécher. Et ensuite on a commencé à mettre la vraie peinture pour la deuxième couche. Voilà, c'est mieux. Clair. En après ça, les coaches sont venus et ils ont fait le petit juré pour les deux peintures et ont décidé laquelle était la meilleure. Toegegeven, Jonathan, zijn tekening... ...leek iets meer op de figuur die origineel euh, bedoeld was. Maar, al dat gedrupe en zo, dat stond daar ook origineel niet op, hé. <laughs> ça veut dire que hebt perdu. Um, I don't speak French, sorry, I didn't get that. Dus hadden wij naast meer talent ook beter muurverf, denkt de Felicia? Ja, ik vond dat mijn muurverf of onze muurverf wel beter was dan die van het andere team. Ja, denk ik ook wel.